Ik sta hier op het kazerneterrein, het terrein achter station Ede-Wageningen. Het gebied waar dinsdag 18 september het stadsgesprek plaatsvindt. Vandaag gaan we in gesprek met verschillende ondernemers over wat zij daar nou eigenlijk van vinden. Ik loop hier op het kazerneterrein in Ede, de plek waar ook het World Food Center gerealiseerd moet worden. Nu ben ik op het gebied Maurits Noord, een gebied waar al veel mensen wonen, maar waar ook bedrijven gevestigd gaan worden. Zelf ben ik accountmanager binnen het team Economie. En heb het voorrecht om bedrijven te mogen laten vestigen op deze fantastische locatie. En een van deze ondernemers, dat is Joris. Joris Brood zal hier zijn plekje gaan vinden en ik ga graag met hem in gesprek. Joris, jij bent een van die ondernemers die zijn oog heeft laten vallen op Maurits Noord hier. Voordat ik van alles ga vragen, kun je jezelf even voorstellen wie ben je en maar ook vooral waarom heb je dit gebied uitgekozen? Ik ben Joris van Voorthuis, ik ben uh, natuurbakker, zoals ik mezelf uh, noem. Dat uh, betekent dat ik uh, brood maak zoals het vroeger uh, gemaakt werd. Uh, dus nog voor de tijd van, uh, van de, de gist en de, en de broodmiddelverbeteraars. En onze specialiteit zijn uh, zuurdees En die maken we hier, uh, of die maken we op dit moment in, uh, in Lunteren, in, uh, in een oude garage in het, in het buitengebied. Oké, okay, dus je komt vanuit Lunteren, kom je hier naar Maurits Noord, uh, naar dit gebied met uh, de prachtige oude stallen. Maar uh, waarom die keuze van buitengebied naar een stedelijke omgeving? Dat is toch wel een grote verandering? Ja, zeker, ja, dat wordt een hele grote verandering. Uh, maar dat hebben we wel bewust, uh, bewust gedaan. We, hebben, uh, we zijn naar de gemeente toegegaan en we hebben gevraagd van uh, wij willen graag in Ede stad uh, onze producten maken. Maar niet alleen maken, maar we willen ook die mensen die producten laten beleven. Ja. En, uh, en dat, toen zijn we hier geweest op, uh, op het Maurits uh, Noord en hebben we verschillende panden gezien en uh, ons, ons oog viel meteen op, op dit pand. Omdat we daar een hele mooie setting kunnen creëren waar mensen niet alleen, het brood, uh, niet alleen kunnen zien hoe wij het brood maken. Zodat de, de bakkers bezig kunt zien hoe ze met de tegen bezig zijn. Maar waar je ook een winkeltje hebt waar je het kunt kopen. Maar je kunt het ook ter plekke consumeren. Oké, okay, dus we kunnen, uh, over een jaar kunnen wij hier proeven wat jij bakt? Ja, als, uh, als het allemaal goed, allemaal goed gaat, dan, uh, volgend jaar om deze tijd, dan, uh, dan is Jorisbrood uh, op de kazerne een feit. Ja. Maar waarom dan precies deze plek? Want als ik hier uh, om heen kijk, dan zie ik ook woningen. Uh, ik zie uh, bedrijfjes. Waarom uh, denk jij dat jij uh, juist hier moet zitten? Nou ja, Juist die combinatie uh, lijkt me heel fijn. Uh, De combinatie van, van, van bewoners, van mensen die hier wonen. Uh, en die hopen we te kunnen laten zien hoe ambachtelijke voeding uh, wordt gemaakt. Uh, niet, niet alleen bewoners, maar ook bezoekers natuurlijk van Ede. En ik verwacht namelijk ook dat naast heel veel mensen die hier... Nu al wonen en komen wonen nog in de komende periode op de kazerne en op het World Food Center. Uh, dat er ook, uh, nou en de bedrijven, de medewerkers van de bedrijven. Oké, okay, maar ik hoor jou zeggen ook World Food Center. Hè, dat is ook een van de dingen die hier gaat spelen. Buiten al de andere ontwikkelingen. Uh, zijn er nou redenen dat jij zegt van, hé hey, dat World Food Center dat kan voor mij ook aantrekkelijk zijn? Ja, zeker. Ja, ja. kijk, uh, op de kazernes komen natuurlijk al heel veel uh, mensen wonen en komen al een aantal, aantal bedrijven. Maar het World Food Center wordt dan weer een stapje extra. En daar verwacht ik heel veel uh, reuring van. Heel veel bezoekers. Uh, als ik het allemaal goed begrepen, zijn het niet alleen be bezoekers uit Nederland, maar zelfs vanuit, uh, vanuit Europa en, en de ja, hele wereld. Ja. Uh, 200.000, 300.000 mensen heb ik wel eens gehoord. Nou, als ik daar een aantal mensen uh, kan begeisteren om, om te laten zien hoe, hoe, hoe, hoe natuurbrood uh, wordt gemaakt, dan, dan lijkt me dat fantastisch. Dus geweldig. Iedereen laten zien wat je doet. De inwoner van Ede, maar ook uh, de bezoeker van het World Food Center. We hebben natuurlijk niet alleen de, de kazernes, we hebben ook het World Food Center en het World Food Center, maar ook het nieuwe station Ede-Wageningen is hier ook op vijf minuten afstand lopen. Dus het is ook een, wat dat betreft een hele mooie, hele mooie plek, want ik wil graag ook mensen laten zien hoe je, hoe je brood maakt, hoe je dat natuurbrood maakt met workshops en cursussen. Ja. En het is natuurlijk wel fantastisch als je dan zo'n mooie intercity station, zo'n mooi nieuw intercity station vlakbij je hebt. Het klinkt gewoon hartstikke leuk. Heel leuk ook voor, voor iedereen uit Ede. Uh, nog één vraag aan je? Als je nu eens even kijkt over tien jaar, wat verwacht je dan? Wat kunnen bewoners van Ede hier op dit terrein, hier op Maurits Noord, maar misschien ook breder, nou vinden? Nou ja, wat deze plek zo uniek maakt volgens mij is het historisch karakter. Het militair historisch karakter. En dat blijft hier... Uh, behouden en wordt zelfs, krijgt zelfs meer, uh, meer kleuren eigenlijk, omdat ze zo mooi worden gerestaureerd. Al die, uh, al die, die mooie panden, de kazernes, de Arthur-Koolkazernen, maar ook de, de stallen die hierachter staan, waar wij er dus een eentje van uh, gaan komen. Dus ik denk dat de, de architectuur, de historie, dat je die hier kunt voelen, uh, dat je die hier kunt beleven. En. Uh, ja, en het is ook nog eens een hele mooie plek om te wonen. Uh, je hebt de Cicel dichtbij, je kunt naar de hei toe en, uh, en zoals ik al zei uh, Ede-Wageningen. Dus ik, ik verwacht dat hier heel veel uh, gebeurt en ik denk dat hier uh, mensen met veel plezier komen wonen. Maar ook dat mensen uit Ede en buiten Ede hier graag op bezoek komen. En het liefst om uh, ook eventjes een lekker, uh, lekker broodje bij mij uh, te komen eten. Dus eigenlijk alles wat Ede bindt, de kazerneterreinen, de oude historie van het leger hier, maar ook het voert wat hier plaatsvindt en gewoon de reuring. Je ziet het hier zitten hoor ik. Ja helemaal, ja, helemaal. dat laatste punt is ook wel belangrijk, de voeding. Ede gaat echt, echt voor, voor voeding en, en dat is natuurlijk wel leuk zoals ik nu doe in een oude garage in het buitengebied, maar dat ziet niemand. En als ik hier zit midden, in, uh, midden op het op Maurits Noordkazerne, vlakbij het World Food Center, dan gaan veel meer, veel meer mensen dat, uh, dat zien. En dat, dat, ik hoop dat dat mensen inspireert tot, uh, niet alleen tot het nuttige, maar ook tot het of zelf maken van, van goede voeding. Als ik het zo hoor, kan ik al zelf bijna niet wachten. Ik kom graag een keer een workshop bij je volgen. Wanneer uh, ga je open? Uh, volgend jaar aan deze tijd, dus uh, september uh, 2019, hebben we het dan over. Dan, uh, dan zouden uh, de deuren open moeten gaan. Oké, okay. nou dan wens ik je heel veel succes met de voorbereidingen. En ik zou zeggen, hartelijk welkom hier in uh, Maurits Noord. Een van de mooie stukjes die je uh, kent. Dank je wel. Jij bedankt. Het is een korte wandeling van Maurits Noord naar Maurits Zuid. De plek waar ook het World Food Center komt. Ik heb hier een gesprek met Wim Vazen, directeur van Essensor. Ja, uh, Wim, we staan hier op het uh, terrein van het uh, World Food Center, waar het uh, in de toekomst uh, allemaal moet gaan uh, gebeuren. Je uh, bent directeur van Essensor. Uh, voordat we verder gaan is het wel leuk om even te weten, ook van, uh, wat betekent Essensor nu eigenlijk en wat uh, doet jullie organisatie? Ja, nou Essensor is uh, een naam. Uh, wat wij doen dat is heel veel uh, gespecialiseerd uh, marktonderzoek, geur- en smaakonderzoek. Heel veel edenaren kennen ons ook omdat we heel vaak producttesten organiseren. Dus uh, zo'n 5000 mensen zijn, uh, nou kind aan huis is te veel gezegd, maar komen toch regelmatig op bezoek aan de Rubenstraat om met een uh, test van ons mee te doen. Ja. En wat betekent dan zo'n test? Wat, wat doe je dan? Ja, eh, wat je dan eigenlijk doet, dat eh, hangt een klein beetje af van eh, wat, we, wat we op dat moment voor test hebben. Dus product weet je vaak niet van tevoren. Maar eh, het idee is dan eigenlijk om eh, heel veel mensen te vragen wat ze vinden van, nou ja, van de smaak, van de andere aspecten van een bepaald product. Oké, okay, dus eigenlijk gelijk een verbinding met uh, food, een hele sterke verbinding met food. Die ligt, die ligt er zeker. Ja, ja. En hoe, wat vind je dan van de ontwikkelingen van het Wild Food Center zoals die uh, uh, nu bekend zijn bij je? Nou, um, hartstikke goed. Eerlijk gezegd was het ook een reden voor Essensor, uh, 15 jaar geleden al, uh, om naar uh, deze regio te komen. Omdat uh, ja, met de universiteit en uh, met alle andere activiteiten hier voedt gewoon een groot onderwerp uh, is. En dat past bij ons soort uh, uh, bedrijf. Uh, het is gewoon heel erg leuk om te zien hoe dat thema zich verder uh, ontwikkelt. En uh, ja, ik denk ook dat het voor Ede gewoon heel erg uh, belangrijk is. En niet alleen voor de werkgelegenheid, maar uh, ik denk dat het ook zelfs uh, kansen geeft op een influx van allerlei uh, nieuwe bedrijven. En ik denk ook eerlijk gezegd dat het een hele mooie uitstraling uh, geeft uh, als je als gemeente zijnde zo duidelijk je op één thema uh, verdiept en, uh, en ook verbreedt. Ja. Dus eigenlijk zeg je van uh, duidelijkheid, uh, dat je voert, concentreert op één plek. Ja, dat heb ik heel vaak gezegd. Ik denk dat uh, zo'n keuze gewoon heel erg belangrijk is in dat hele uh, proces van ontwikkeling uh, die Ede doormaakt. Wat vind je nu als uh, bedrijf zijnde uit Ede? Uh, wat voor invloed zou je hier willen uitoefenen? Wat uh, als Ascensor zijnde? Um... Nou, we zijn een klein bedrijf, dus enige bescheidenheid past ons. We zouden het op zichzelf gewoon heel erg leuk vinden als hier zich een bedrijventerrein zou ontwikkelen en er zich meerdere ondernemers zou vestigen. Ik denk dat dat gewoon altijd heel erg goed is, vooral als je door een thema verbonden bent. Ik denk dat het allerlei mogelijkheden geeft om elkaar te enthousiasmeren. Ik denk ook aan facility sharing. Je kunt een aantal dingen ook gezamenlijk organiseren. Facilitering, wat is, wat is dat precies? Uh, nou, je, je kunt je voorstellen dat uh, uh, niet ieder bedrijf hoeft uh, eigen en wat grotere vergaderruimtes te hebben. Maar daar kun je natuurlijk uh, dingen gezamenlijk in doen. Dus is maar een klein voorbeeldje, maar dat kan wel heel erg uh, nuttig zijn. Dus ook heel aantrekkelijk voor allemaal kleine bedrijfjes om zich uh, hier te vestigen? Ja, ik uh, kan me dat heel goed voorstellen dat dat voor heel veel partijen aantrekkelijk zou kunnen zijn. En ook voor start-ups. Oké. Okay. En als je nu naar de toekomst kijkt, hoe, hoe zie je dan dit gebied? Wat, wat gebeurt hier dan? Uh... Ja, wat gebeurt hier dan? Uh, wat, wat ik hoop wat hier zou gebeuren. Ja, uh, ja. Uh, kijk, uh, het is natuurlijk zo dat uh, wij ook wel een oogje hebben op de ontwikkelingen hier. Uh, want het zou voor Sensor bijvoorbeeld ook wel een mogelijkheid zijn om ons hier uh, te vestigen op dit terrein. Als dat voor onze consumenten ook uh, een aantrekkelijk uh, terrein zou worden, dan zouden we dat ook zeker overwegen. Oké, okay, dus ik hoor, ik hoor eigenlijk wel een koopsignaal. Eh, nou ja, conditioneel koopsignaal. Laten we het zo maar even noemen. Nee, wel, kijk, weet je, het is natuurlijk eh, zo dat eh, wij hebben eh, heel veel bezoek van heel veel verschillende consumenten. Dus wij zijn ook wat dat betreft heel erg precies op onze vestigingslocatie. Eh, het moet een locatie zijn die voor consumenten aantrekkelijk is. Die makkelijk bereikbaar is. Maar die bijvoorbeeld ook eh, sociaal veilig is. En eh, dat is iets waar we bij de huidige locatie heel sterk op gelet. Maar dat zullen we bij een eventuele volgende locatie ook zeker doen. Doen. Dus dat betekent ja, uh, dat er uh, een soort van levendigheid ook uh, hier zal moeten ontstaan ja. voordat wij uh, zo'n besluit zouden kunnen nemen. Uit nou, al je woorden merk ik uh, op dat je heel graag mee wilt denken over de ontwikkeling uh, van uh, het hele World Food Center en het hele terrein. Uh, wanneer hoop je zelf hier uh, resultaten gaan zien? Nou, uh, wat dat betreft uh, denk ik uh, zo snel mogelijk. Uh, het had eigenlijk al wel wat eerder gekund. Hè? En uh, ik denk dat het um, uh, ja, heel erg goed is om de vaart erin te houden. Want uh, als je zo'n ontwikkeling aangaat, ja, dan verplicht je ook elke keer om zichtbare stapjes te nemen en ook mensen daarin mee te nemen. Ja, nou laten we het hopen. We gaan die vraag stellen bij BFCD. Ja Wim, hartelijk dank voor de, dit uh, interview. Uh, ik hoop dat uh, we elkaar de 18e, als we het uh, stadsgesprek hebben met iedereen uit Ede, met bewoners en met bedrijven. Uh, mogelijk ben je er zelf dan ook? Wie weet, uh, ik ben het wel van plan in ieder geval. Ja. Oké, okay, hartelijk dank. Graag gedaan. Wilt u ook mee praten? U bent van harte welkom. Het stadsgesprek, 18 september, kwart voor zeven in de voormalige Mauritskazerne.